Yo, wees kijkers, van mijn kanaal. Leuk, je kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas. En een kleine update over wat er gisteren is gebeurd. Gisteravond, of eigenlijk deze nacht. Um, <laughs> het, was, het was een beetje crazy. Um, Sommigen van jullie hebben het gezien, de meeste niet. Wat er is gebeurd, um, ik had een enorme donatie support gekregen van een aantal jongens. Die hebben gedoneerd op mijn stream, en het was echt super aardig. En ik zei, bij 150 euro in totaal dan ga ik met mijn onderbroek door de straat rennen. <laughs> en dat is gebeurd. De, die 150 is gehaald. <laughs> en ik heb het dus ook gedaan. Die 150 euro. Uh, wat het grote ding nu was, dat was grappig, grappig. Uh, het, het grote ding was, mijn zus heeft dan dat gesnitcht bij mijn moeder. En die werd boos. Daar is ze zelf nu een stukje van. Op, op stream, het laatste. <laughs> ik moest echt direct mijn stream opsluiten, dus. Um, ja, dat stukje hoor jullie nu. Um, ik, vind, ik vind het een beetje. jikes <laughs> Oké, okay, we gaan nu kijken naar um, de laatste halve seconde van de livestream. Uh, halve seconde, halve minuut. En, uh, dit, dit is niet gebeurd. Ik was niet half maar. ja okay, yeah, we gaan even hier naar luisteren. Stop dan, Millek! Ik, ik stop, ik stop. Is er een woordje naar beneden? Piketje X, ja, <laughs> oh, oh. <laughs> Nou, terug naar de video. Dus ja, ze was best wel boos. Um, ja, kan je, het, je kan het een beetje verstaan. Een beetje niet. Ik, ik vond het in ieder geval heel grappig. Uh, als ik er nu over nadenk, als mensen vragen: waarom heb je dat gedaan?, dan moet ik gewoon direct lachen. <laughs> ik vind het gewoon heel mooi dat ik het heb gedaan. Het is, het is gewoon een, een, een toffe actie. Ehm, um, ja, het spijt dat het zo moest eindigen. Um, ja, dat was het enige wat ik wou zeggen. Uh, Bedankt voor die stream, et cetera. Ik heb wel geen straf gekregen, of, of een klein beetje. Ik moet wat werk in de tuin. En veel werk in de tuin. Dus daarom deze korte, kleine infovideo. Maar ik heb niet echt een straf gekregen. Ik uh, mag gewoon door video's maken, et cetera. Want ze zei... Uh, dat ik dan misschien een straf gekregen dat ik mijn computer niet meer mocht hebben. Maar dat is niet gebeurd. Daar zijn we blij om, denk ik. Um, en ik kan gewoon <laughs> video's blijven maken. Jongens, um, in ieder geval, ja. Kleine, kleine update als je de stream zelf wilt zien, staat in de beschrijving. Als je de hele, um, alle video's wilt kijken van de Survival serie staat ook in de beschrijving. Dankjewel voor de support. Uh, we zijn om de 2 à 3 dagen live. Dus uh, wees bij de livestreams. Ze zijn crazy. Ze zijn gek. We praten over alles. En uh, ja. Dat. Jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Vloedje like, wat komt er na 53? Eh, 55 toch? Oh my god. wat kijkstream. What a Het dan echt 20 euro. Geniet van dit moment, Prosky. Enjoy it now. Geniet van dit moment, Prosky. Enjoy it now. Hij doneert 20 euro, hij heeft deze stream meer dan 70 euro gedoneerd. Okay, Wat? Heerlof, voor dat bericht had je ook gewoon YOLO kunnen typen hoor. <laughs>